welkom bij iedereen kan haken we zijn nu zover dat we het vest gaan aan elkaar haken um, maar voordat we alles aan elkaar gaan haken wil ik jullie even hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken en ook de duimpjes omhoog en abonneren dat helpt mij echt enorm om uh, gemotiveerd te blijven uh, en ook nieuwe dingen te bedenken maar we gaan nu beginnen met het uh, aan elkaar haken en afwerken met stap 3 van het 1 2 3 vest en je hebt dus nodig ja die ken je al de luxury Wall. die ja daar heb je natuurlijk nog wel wat van over en um, ik heb een nieuw bolletje gekocht bij claire een zilver glitter omdat er ook um, een zilver glittertje in het garen van uh, de luxury ball zit dus een zilver hier ga ik een randje mee maken en um, maar dat komt pas op het laatste in stap 3 hoor, we gaan eerst een hele rand maken om het vest heen met vaste, helemaal, je zet nog niks aan elkaar we gaan eerst met vaste beginnen, je hebt natuurlijk nodig een schaartje een stopnaaldje en haaknaald nummer 6 en dan gaan we beginnen je pakt de draad, je pakt een lusje, dan steek je, je haaknaald door en dan leg ik eventjes dingen weg. En ik ben begonnen nu met het voorpand Tenminste, we gaan beginnen. Je kijkt even wel of je de goede kant hebt. Kijk, dit is de verkeerde kant en dit met dit mooie randje. Dit is dus de goede kant. En daarop gaan we beginnen met de goede kant. En we gaan hem helemaal in het rond vast haken. Ik begin altijd graag in een hoek, maar je mag zelf weten waar je begint, maar het wordt het hele voorpand. Daar gaan we nu vaste omheen haken. Dus je zet in, je haalt je draad op, je slaat om door twee, dan heb je al je eerste vaste te pakken. En door elke steek haal je weer je draad op en je maakt een vaste. Door elke steek en die steken, ja, die heb je natuurlijk al aan de onderkant zitten, dus ik ga nu aan de hele onderrand zeg maar een nieuwe rand haken en ik zie je op het eind van de onderrand weer terug en dan gaan we de hoeken om ik heb nu de onderrand van het vest omgehaakt met gewoon vaste kijk het wordt heel mooi gewoon één rand vaste dan heb je ook dadelijk een steek om uh, ja, andere dingen aan te zetten maar in ieder geval we zijn bijna bij de hoek en als je zegt ja ik vind het lastig maar je moet gewoon eventjes voelen waar die steek zit het is eigenlijk niet lastig het wordt gewoon uh, een mooi vest dit is de afwerking en we zijn nu bij de hoeken en bij de hoeken zet je twee steken in want anders kom je de hoek natuurlijk niet rond kijk en je bent hier natuurlijk aan die zijkant hier zitten nog hier waren drie rijen vaste dus hier zet je twee steken in één steek in de hoek en dan ga je naar de volgende dan zet je ook weer gewoon vaste in en als het gaat trekken dan zet je nog een steekje extra in de hoek en nu moet je even kijken want nu ben je bij midden voor hier dit zijn die mos -steken. en nu ga je in elke opening een vaste zetten gewoon een opening is een vaste opening is een vaste opening is een vaste zie je? dat doe je gewoon heel losjes, je vaste die neem je gewoon mee en dan leg je het weer lekker voor je en dan ga je weer in elke opening een vaste haken nu glijdt hij van de tafel, dus ik leg even alles voor me en je houdt je haaknaald en je draad gewoon heel los. Zie je in elke opening doe je een vaste? Het is moeilijk te zien hoor als je het uh, gewoon misschien het beeld af en toe stilzet of op langzamer. in elke opening een vaste Dan krijg je een mooie rand en dan gaan we verder hier tot de marker want die laat ik er gewoon nog allemaal even in zitten want dan zie je toch weer waar die hoek zit en dan, gaan we, dan komen we hier bij midden voor hier hebben we geminderd weet je nog en als ik hier ben dan zie ik je weer terug we zijn nu op het einde van de rij, vaste bij je midden voor bij deze marker. En nu gaan we dus weer een hoekje om. Dus ik haal wel even de marker nu eruit. Kijk, dit was echt het punt waar de marker in zat. En we hebben hier nog een vaste ingezet, en dan gaan we hier nog een vaste in zetten. Maar hier, omdat, dit, omdat we hier het hoekje om gaan, gaan we er twee in zetten dus dan hebben we er twee en dan kom je bij die bij die blokjes waar je zeg maar midden voor hebt en dan gaan we die een beetje opvullen met halve vaste dus je slaat om in die opening zet je een halve vaste en als dit weer de hoogpunt is dan zetten we er weer een vaste in dus in die steek daar zetten we een vaste in en zo vul je die hoekjes van die middenvoorlijn op je ziet hier: dit is weer een gewone vaste, dus dan wordt een vaste. En kom je in zo'n hoekje, dan wordt het weer omslaan en een halve vaste, en dan kom je weer op de bovenkant, daar zet je weer een vaste in, en dan ga je weer met een halve vaste weer die hoek in en dan krijg je een betere halslijn, dus je doet een vaste en je doet een halve vaste, je doet een vaste en je doet een halve vaste ik wil even twee lusjes hebben hier dan ga ik er gewoon in in de opening zie je dan krijg je een beetje een mooiere halslijn je moet dit een beetje bekijken hoor hoe het bij jou zit kijk dit is als je haaknaald gewoon zo gelijk ligt dan zie je dat hier nog de opening zit van het hoekje en hier gaan we dus een halve vaste inzetten en hier gaan we nog een vaste inzetten dus omslaan hierin een halve vaste even opnieuw omslaan in de opening een halve vaste en als je weer je haaknaald zo erop legt dan ja dan moet deze lijn de haaknaad volgen zie je en dan zie je hier weer de haaknaald dan zie je hier nog een opening en dan doe je in deze opening nog een halve vaste om weer een mooie rechte lijn te krijgen dan weer een gewone vaste. En dan weer een halve vaste. Dan weer een gewone vaste. Dan weer een halve vaste. Dan weer, oh, insteken een gewone vaste. En dan weer een halve vaste. En dan hou je weer je haaknaald zo. Of dit een beetje recht loopt. Kijk, en dat, dat krijg je door het op te vullen met halve vaste dus normaal pak je vaste maar de openingen vul je met halve vaste dan zijn we nu weer hier aan de lijn waar we recht omhoog gaan en daar gaan we weer gewoon vaste in maken elke opening een vaste elke opening een vaste Dan heb ik hier wel een koord en die laat ik even, of een touwtje, die laat ik even zo hangen. Want we gaan dadelijk de hoek om. En die gaan we ook helemaal met vaste vastzetten, of omheen haken. En op de hoek zet je altijd, hier heb ik er eentje net ingezet, twee. En dan laat je deze voor wat het is, want die gebruiken we straks om uh, je werk aan elkaar te haken. Dus we hebben op de hoek twee vaste en dan ga je weer in elke steek een vaste dan zijn we weer bij de hoek daar zetten we twee vaste 1-2 en dan zijn we weer aan de andere kant. Zie je hoe mooi dat het toch uh, wordt en dit ook? De midden voorlijn, dit is uh, duidelijk eigenlijk de schuine midden voorlijn, die is heel mooi door een vaste, een halve vaste, een vaste, een halve vaste. En zo werk je de het hele pand af ik heb er hier nu twee vaste in zitten nu pak je weer elke opening een vaste en zo ga je het hele pand rond zeg je nou ik krijg echt een bobbel dan zet je er een halve vaste in om die lijn zeg maar je houdt je haaknaald er langs en als je dan zeg maar je ziet hier een opening dan zet je daar een halve vaste in maar dit kan er gewoon elke keer met elke opening een vaste wel lekker losjes je draad houden je neemt hem gewoon mee in elke opening een vaste kijk hier zie ik gewoon dit, dit, dit duurt iets te lang dus ik ga hier dan toch even een vaste bijzetten gewoon omdat ik anders te ver moet rijken met mijn haaknaald om uh, weer een vaste te kunnen zetten maar op zich is het me gelukt elke keer in elke opening een vaste en we zijn nu even kijken waar we nu zijn onderaan bij de armschaten zijn we en dan ga ik weer een vaste extra maken hoor ik heb er nu twee hier en bij de marker hier zet ik er ook twee zodat je zeker weet dat je de hoek om bent ik laat de markers er altijd even zo lang mogelijk nog in zitten want dat is echt uh, ja nog steeds je houvast kijk hier heb ik er nu één, maar dan zet ik er één extra bij want anders haal ik de volgende opening niet en bij de volgende marker het liefst haak ik deze nu mee, want deze draad heb ik niet meer nodig. Ik zet wel even twee in bij de marker. En dan ga ik deze draad even mee haken, zodat ik die niet meer hoef af te werken dadelijk. Die lig je dan boven je werk en dan haak je hem mee. Dan heb je straks kan je deze afknippen. Ik zal even afknippen. En zo ga je het hele pand afwerken. En als je klaar bent met het hele pand, dan zie ik je weer terug. We zijn nu bijna op het einde van het van de vaste van het voor en achterpand. Alle randen hebben we gehad. Uh, ja, ik heb hier nog twee draadjes en die leg ik dadelijk uh, ja dan ga ik via de stopnaald. Dat kan niet anders. In het hoekje nog één. Even kijken. Ik doe er nog één in het hoekje. En dan ga ik nu de schaar pakken. Even knippen en deze drie draadjes die ga ik gewoon met de stopnaald doen kijk en dan zie ik hier gewoon die lusjes daar ga je in en dan ga je weer een ander lusje in en zo neem je draad een beetje mee en dan is dan neem ik even mijn draad naar de andere kant en dan kan ik hem afknippen dan nog een draadje en die ga ik even via de achterkant wegwerken Nog een keertje terug en afknippen. We nog een draadje. hoor, voordat ik het beste kan doen ik haal hem even hierdoor en die gaat ook via de achterkant deze die ga ik eentje hoger zetten kijk, want als ik nu twee keer afwerk in deze rij, dan uh, wordt het te dik dan ga je sla je deze weer over en dan kan je nog een keertje terug en je schaatje en afknippen en nu hebben we het hele voorpand met vaste gedaan, behalve natuurlijk midden voor daar hebben we nog een paar halve vaste bij gezet dus ik ga nu even alles recht leggen en wel de goede kant natuurlijk momentje kijk eens hoe mooi dit valt zo met zo'n mooie vaste rand en als je dan hier bij de halslijn kijkt zie je die is ook die loopt gewoon lekker nu door als je echt je haaknaald er langs ligt dan loopt dit best uh, mooi door dit gaan we nu ook met de mouwen doen en dan zie ik je dadelijk weer terug uh, we zijn nu met het afwerken van de mouwen beginnen we en ik heb de boel eraan gelaten dus dat is makkelijk dan ga je gewoon verder met vaste dus je bent eigenlijk gestopt uh, hier bovenaan aan de mouw en dan ga je nu weer verder met uh, vanaf de marker met vaste die ga je ook helemaal we laten de marker eventjes erin zitten nog we gaan de hele mouw met vaste afwerken, zodat we straks als we de mouw in het pand gaan maken, dat we daar een mooie rand met vaste hebben. Kijk, en ik ik kom nu aan bij een bij een soort ronding en we gaan deze, want hier heb ik geminderd. Deze gaan we omdat dit een hoekje is, gaan we met een halve vaste in plaats van een vaste. en dan gaan we weer gewoon vaste erin zetten behalve als we die hoekjes hebben waar we geminderd hebben Ja, daar moet je gewoon een beetje de vloeiende lijn aan proberen te houden kijk dan valt het mooier dadelijk hier ga je weer gewoon um, even kijken wat we hebben hier gedaan, oh ja hier hebben we die rij gehad um, dat we recht omhoog zijn gegaan dus dit wordt gewoon alleen maar vaste en alleen maar vaste in elke opening en hier zijn we weer gaan minderen hier zet ik dan een halve vaste in en dan weer gewoon een vaste en hier hebben we geminderd zet ik weer een halve vaste in en dan weer gewoon een vaste in de openingen en op de hoek daar zet je twee 1 2 vaste, en dan gaan we weer die zijkanten doen, Even de zijkanten van de mouw pakken en daar pakken we weer in elke opening een vaste dus de hoeken 2 um, waar je geminderd hebt en er zit een, een echt zo'n hoekje in daar zet je een halve vaste in dan wordt het een halve vaste en een vaste en zo ga je de hele mouw rond en als je klaar bent met de mouwen dan zie ik je weer terug we zijn nu aangekomen op het einde van de mouw en dan ga je ook bij de andere mouw doen en ik heb besloten om er nog een rand omheen te zetten dus alles wat je net gedaan hebt om de mouw en om de panden of om, om het pand ga je nog een rand je kan zeggen van nou ik niet ik doe het met één rand en ik ga hem in elkaar zetten dan uh, zie ik je straks bij het in elkaar zetten terug maar ik vind het mooi om kijk hiermee af te sluiten, je gaat er nog één omhoog en je gaat weer overal een vaste opzetten en omdat ik hier met één omhoog ben gegaan zet ik even mijn marker hierin, zodat ik dadelijk weet hier moet ik dadelijk stoppen ja ik heb besloten om er nog een rand op te zetten want uh, ik wil het dadelijk met in elkaar haken vind ik het denk ik toch mooier als er nog een rand om zit dus je hebt alles al met één van rand vaste gedaan en dan ga je nu alles nog met één rand vaste maken en ook wel in de hoeken weer um, twee, va twee vaste in de hoeken want anders gaat het krullen als het gaat krullen dan moet je gewoon nog een vaste erbij zetten Maar als je zo ziet kijk kijk hier als je hier met mindere Um, een vierkantje kreeg heb ik wel een halve vaste erop gezet maar je krijgt hier zo'n mooie rand en nu ben ik dus aan de tweede rand begonnen dus als ik alles nog een keer dus twee keer heb gedaan dan gaan we de panden in elkaar zetten. en dan zie ik je weer terug we zijn nu bij de laatste steek met vaste we hebben nu overal twee rijen vaste aangehaakt dus aan de panden aan de mouwen en we gaan nu sluiten je pakt dus die laatste steek op je draad om en door twee die knip je af en deze steek, ja ik pak even mijn stopnaald die gaan we netjes afwerken want we gaan dadelijk de panden allemaal aan elkaar haken, maar het is niet veel hoor wat je moet doen. Je pakt weer. Je maakt een opzetlus en dan steek je je haaknaald door. En dan ga je de panden met de goede kant aan elkaar leggen. En dat betekent in dit geval ja de mouw, zie je? En dan zie je hier de steken en die moet je dadelijk gaan we aan elkaar haken. Ik ga eerst even nog een paar speldjes erin zetten. Gewoon om um, de mouw een beetje, dat je zeker weet dat je de vorm goed hebt, goed op elkaar leggen Zie je? En dan gaan we dadelijk haken. Even een paar speeltjes erin. En ook aan de onderkant hier. Je hoeken goed op elkaar leggen en een speldje erin de goede kanten op elkaar, kijk je ziet ook wat de goede kant is, hè? dat weet je dan kan je zien aan dat de beide vaste zijn met de bobbeltjes en aan de goede kant heb je de veetjes hier heb je de veetjes, en je hebt overal mooie randjes aangehaakt dus nu gaan we het aan elkaar haken je hebt dus, uh, dit is dus de mouw, hè? dat zie je zo wel, dit de bovenkant van de mouw is en uh, we hebben de goede kant op elkaar gelegd we hebben weer een lus in de haaknaald en we gaan nu dus aan elkaar haken en dan pakken we dus een lusje Um, gewoon door twee lusjes en dan pakken we de andere lussen ook door twee en dan even kijken hoor, moeten we even de draad rechts omhouden houden aan de achterkant houden en dan pak je je draad op en dan nog een keer omslaan en door twee en op zich haak je zo dus met twee lusjes elke keer één steek. Omslaan en omslaan door één. Met vaste haak je dus je panden aan elkaar. Je gaat meteen door twee lusjes en van de andere kant ook door twee lusjes. En je haalt je draad op en nog een keer en door twee zijn eigenlijk gewoon met vaste. je steekt in, je haalt je draad op en je zet zo de mouwen aan elkaar en dat doe je tot het einde en dan heg je je draden netjes af, dan komt het er zo uit te zien, dat je echt hier die veetjes krijgt en dit zijn gewoon vaste, dus je pakt twee lusjes en de andere kant ook twee lusjes van de volgende steek je draad omslaan, nog een keer omslaan en doorhalen. En dan krijg je aan deze kant, de binnenkant of ja, de goede kant, komt het er zo uit te zien. En zo maak je de mouwen af. Je speelt het eerst aan elkaar en dan ga je vaste erop haken met twee lusjes. En dan zie ik je terug, dan gaan we de mouwen erin zetten. We zijn nu op het einde van de mouw. En we doen nog één vaste. En dan kunnen we nu deze draad weer gaan afwerken. Je haalt je draad door. Even een stopnaaldje zoeken. en je knipt je draad af ik laat nog even de goede kant zien eventjes de mouw omdraaien dan is dit de goede kant hier heb je de naden aan elkaar gezet en het valt mooi plat Dit doe je bij de schoudernaad zo, en je doet dit bij de andere mouw. En dan zie ik je weer terug. Je hebt nu je mouw klaar. Die heb je in elkaar gehaakt en je hebt de bovenkant aan elkaar gehaakt. Dan pak je de onderkant en de bovenkant van je mouw. En dan zet je daar bovenin een marker in, dus in de bovenkant van je mouw. Hier zet je marker in. Dan ga je spelden hier bovenop en in het midden hier weer van die twee markers daar zet je een speld en zo zet je je mouw erin natuurlijk wel zo um, dan ga je gewoon vastspelden en dan ga je weer aan de verkeerde kant ga je weer je mouw in elkaar haken je spelt hem eerst helemaal netjes rond zodat hij goed zit dus noods pak je nog eerst eventjes een draadje zodat je hem goed past maar hij moet gewoon hier passen en dan gaan we weer hetzelfde doen als dat we de mouwen in elkaar gehaakt hebben gewoon met een draadje of met een stuk wol hetzelfde wol als je had, ga je hem hier weer in elkaar haken zoals we de mouwen hebben gedaan en dan zie ik je weer terug we hebben nu de mouwen in, ingezet, en ik ben al verder gegaan met uh, nog een aantal randen, um, gewoon verder gegaan met um, even goed in beeld houden, even dit opzij, kijk. Um, je had natuurlijk al uh, vaste gemaakt aan de randen en ik ben daar nog verder mee doorgegaan met vaste en het enige waar je moet opletten is met vaste verder haken dat je dus twee vaste in de hoeken pakt zie je dat je dan even daar een markertje neerzet van hier moet ik twee vaste in doen en dan weer de hoek om en zo ga je verder dan heb ik nog van bij claire die heb ik in het begin laten zien een glitterrandje gemaakt en dat werkt zo het is gewoon vaste zie je het zijn hier vaste en in de vijfde vaste heb ik nog drie lossen gemaakt en dan in diezelfde steek weer een vaste en dan weer vijf vaste en dan weer drie lossen en dan weer in diezelfde steek heb ik uh, weer vaste en dan vijf vaste en dan weer drie losse. Dus zo heb ik het sierrandje gemaakt van het glittergaren. En dan ben ik nu nog bezig met nog een randje. Want ja, ik heb eigenlijk nog best wel veel garen over van uh, het glitter. Dus ik dacht, als ik nog een glitterrand maak, dan heb je een mooie afscheiding tussen je uh, mossteek en je vaste. En dit is gewoon insteken, insteken, draad doorhalen en doortrekken en dan krijg je nog een mooie rand, maar dat ligt aan jezelf wat je wil ik heb ook ontdekt dat door deze openingen dat hier ook dus een soort knoopje of een hartje dat je die nog vast kan maken als knoop maar ja dat is de afwerking hoe jij hem wil hebben je kan ook nog zakken erop maken dat je dan zegt van nou ik maak nog vierkante lapjes en ik ga er nog zakken op maken maar zo ja dit is de laatste afwerking voor het vest ik denk dat ik die hartjes er nog aan ga eh, naaien gewoon met een stopnaald en die kunnen dan door die lusjes heen je kan ook knoopjes kopen maar uh, ja dat is de afwerking en dat is maar net of je dat wil kijk zie je dan kan je dit als knoopje gebruiken dus ik vond het wel eigenlijk heel handig Nou, dit was weer iedereen kan haken graag duimpje omhoog als je deze video leuk vindt en graag abonneren hieronder staat mijn foto en dan zie ik je graag snel weer terug